Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Orto Laser Master 2, 15 watt versie, maar ook een beetje over Lightburn vandaag. Wat gaan we vandaag doen? Na de wat negatieve video van gisteren als het gaat over de update van Lightburn, gaan we die update gaan we toch proberen ook in de praktijk om te zetten. Ik ga dus een functie gebruiken waarbij ik in één laag, in de zwarte kleur, meerdere sublagen ga aanbrengen. In dit geval is dat ook niet zo moeilijk en is dat ook iets waarvan we eigenlijk gisteren al zeiden dat zeker in die situatie dat altijd kan. Dat is namelijk de functie waarbij je vul en lijn had. En zoals je gezien hebt gisteren in die video, vul en lijn is verdwenen. En dus zullen we in die ene laag zowel een vul als een lijn laag moeten maken om te bereiken wat we daar willen. Een tweede ding wat ik in die video ga doen is Ik ga daar in raster lezen, oftewel ze noemen dat bij een fiber laser hatching. Um, in een raster laseren wil zeggen dat je zeg maar, um, bijvoorbeeld eerst horizontaal lasert en gelijk daarna hetzelfde, maar dan nog een keer verticaal leest. En ik zal op dat moment ook de video op het object zetten wat ik aan het lezen ben en dan zul je de verandering, als het goed is, gaan zien. Wat gaan we lezen? We gaan sleutelhangers maken. Um, veel van de dingen die we kunnen lezen en die niet te duur zijn, uh, komen uit China AliExpress. Het nadeel van AliExpress is dat je soms het spul niet binnenkrijgt. Dan dat moet je reclameren. Soms duurt het acht weken voordat je het binnen hebt en soms heb je het met een week binnen. Dit was relatief snel. Dit zijn uh, metalen aluminium plaatjes die voorzien zijn van kleur. Ik weet niet of dat geanodiseerd is of dat het bijvoorbeeld gepoedercoat is of bijvoorbeeld gewoon geschilderd is of weet ik wat dan ook. Dat durf ik niet te zeggen. Um, ik weet dat het werkt, want ik heb inmiddels al een plaatje ergens voor gemaakt. Ik ga twee sleutelhangers maken voor mijn autosleutels. Eén voor de gewone en één voor de reservesleutel. Um, daarop maak ik een afbeelding, en zet het kentekennummer erop en op de achterzijde een afbeel afbeelding en een telefoonnummer, internationaal telefoonnummer. En waarom? Stel dat je de sleutel kwijtraakt, iemand kan je dan op dat moment benaderen. Deze plaatjes kosten per 100 stuks in 10 kleuren rond de 20 euro, beetje afhankelijk van de firma waar je het aanschaft. Deze waren iets boven de 20 euro voor 100 stuks. Leuk spul. Je kunt ze ook krijgen in de vorm van bordjes, want het is eigenlijk iets wat voor huisdieren bedoeld is. Maar ik heb juist deze vorm genomen... Want die kan je natuurlijk overal voor gebruiken als je nou een bordje neemt, dan is het eigenlijk alleen van een hond. Dus dat is natuurlijk niet leuk om dat bij een kat om de hals te hangen. Alhoewel, ik zou al wel al moeten lachen, maar een ander waarschijnlijk niet. Um, dus wat gaan we vandaag doen? We gaan slootelangers maken met daarin eerst de functie raster. En dat is eigenlijk een functie die zat al in de oude versie van Lightburn. Daar kon je dat al doen, zeg maar. Dus dat is dus geen nieuwe functie. Al zou je dit ook in twee lagen binnen die laag kunnen doen. Maar waarom? Als die rasterfunctie er nog in zit, Dat dus het heeft niet zoveel zin. Maar wat we wel gaan doen, we gaan wel die, die laagfunctie met dan twee sublayers erin, um, zeg maar om te bereiken dat we zeg maar, ook nog een klein oud eromheen kunnen lezen. Um, dat ziet er vaak bij tekst wat fraaier uit. Nou, we gaan beginnen. Ik heb het ontwerp in Lightburn al gemaakt. Ik ga je dat zometeen wel kort heel even laten zien. Um, we gaan beginnen met het lezen. Alvast veel plezier. Zo, hier zien we dus wat ik in Lightburn gemaakt heb. Het bestaat maar uit één laag en dat is dus nu een multilaag gezien de nieuwe update van Lightburn. En als we die laag aanklikken dan zien we dat we op 1 hebben staan een VUL, fill 1. En die heb ik op raster gezet. Dat wil zeggen dat die van links naar rechts en van boven naar beneden lasert. Dat doe ik op 2000 mm per minuut en 75% power voor deze uh, sleutelplaatjes. Deze geanodiseerde, ik noem ze maar even geanodiseerde aluminium plaatjes. De lijn daarna, die had ik aanvankelijk veel te snel staan op 4000 en dan met 20%, maar de laser die, uh, maakte daarbij zoveel schokken dat zeg maar het uh, sleutelplaatje een stukje verschoof, waardoor je een klein beetje dubbele afdruk ziet. Dus ik heb besloten, en dat ziet er verder prima uit, zullen we zo meteen zien, om hem uh, wat langzamer te doen. Hij gaat met 1000 mm per minuut en een maximaal van overmogen van 20%, waardoor het net een iets fijnere afwerking geeft op het plaatje. En ik ga je in het plaatje laten zien, want dit zijn de instellingen van Lightburn die ik gebruik. En hier heb ik dus ook die dubbel techniek gebruikt. Nou, we gaan even kijken naar het eindresultaat. Nou, we hebben het natuurlijk even moeten kaderen, dat hij keurig erop komt te staan. En we hebben hem gefocust. Ik laat dit proces even lopen. Waarom? Dan zie je wat het verschil is met een beetje geluk. Ik weet niet of het goed zichtbaar gaat zijn. Maar tussen... Um, Eén keer eroverheen lezen of twee keer eroverheen lezen. dan gaat hij er de tweede keer overheen. Dus nu gaat hij van links naar rechts. Ik weet niet of je dat zien kunt. Ik zal zometeen bij de andere kant van het plaatje, zal ik de camera op iets van andere manier houden. Maar je ziet hem helderder worden. En als deze kant gedaan is, dan gaan we dus nog even die lijn, zodat we die fun- en line functie hebben, die dan weliswaar weg is. Maar dat we die ook krijgen. Dit is dus nog allemaal in de laag het eerste tabblad. En als hij hier zometeen mee klaar is, dan krijgen we in feite de actie van het tweede tabblad. En dat is de outline nog een keer lezen. En dat gaat hij nu zometeen doen. voilà, dat is de voorzijde. Ik zet even de video stop en dan gaan we de achterzijde doen. En die ga ik van dichterbij filmen. Oké, okay, nu op een iets andere manier gefilmd. Gaan we dat misschien nog iets beter zien. Dit is dus de zwarte laag. Het eerste tabblad. En dat is een raster. En dit is het eerste gedeelte van de raster. En dat de eerste gedeelte, in mijn geval, zoals ik dat ingesteld is met 90 graden, dus van links naar rechts en dan van boven naar beneden natuurlijk. En de tweede sessie, en daar is die nu mee begonnen, is dus van links naar rechts en als je het goed ziet zie je in feite de afbeelding helderder worden omdat die voor een tweede keer eroverheen gaat. Dit noemen ze overigens ook wel eens als je dat ergens tegenkomt, de term cross hatching. En ik kan zelfs met mijn bril overzien zien dat nu de tekst er fantastisch uitkomt. Nou, nu gaat hij er super snel overheen. Dat extra lijntje. En dat was hem. Zo. Zo, het eindresultaat. Zo ziet het eruit. Dit is het groene plaatje het andere plaatje wat ik gemaakt heb. Ik zal gelijk ook nog even laten zien wat ik bedoelde met dat door de snelheid die... Uh, en uh, alsof een dubbele afdruk komt, ik pak even de zwarte, en dan zie je bovenaan, daar zo, zal ik even met een pen doen, dat is misschien makkelijker, dan zien we de dubbele afdruk van die telefoon. En dat had te maken met de snelheid waarmee de lezer keer ging. Um, en dat willen we natuurlijk niet. Um, nou, zo ziet het eruit uiteindelijk. Uh, ik kan zeggen tevredenstellend. Tot een volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Daar.